We hebben nog een part Oh de ze hebben strengt in één keer, gat! Ik ben met jongen. Wat is dit jongen, wat is met dit? Wat is dit jongen? Yo kijkers van Vloetje, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag in de video heb, uh, hebben we een YouTuber gerust met Gerlof samen, want die was ons gejoined. En uh, ja, nog meer uh, Base PvP, uh, kunnen we de 39 likes halen, Kom met even wat leuks en uh, abonneer nog even. En dan zien we je de volgende video weer. Later. Oké, okay, let's go, we gaan naar Tess. Let's go boys. Oké, okay, ik kom maar aan. Let's go boys. Maar jij bent ook lazario, ja. hè? Dat is CPM. Ja, oké, okay, allemaal naar boven, allemaal naar boven, drie. Kom op, kom op, kom op. Deze wow. is dat heel slim? Ja, heel okay. is fucking slim. Yo. Oké, okay, wij zijn smart. Oh, wat the Kijk, Thijs is helemaal gek. Die guy gaat gewoon thuis, thuis. omhoog. <laughs> ik ben in, ik ben in. Ik, ik ben, ook ben in, oké. Allemaal in, allemaal in, allemaal in. Boeien, boeien, boeien. Pot op, pot op, pot op. Pak die guy, laat hem niet in de safe room. Gewoon blijven slijeren. Ik jongens, ik jongens, was hij wil spelen! Ja, top! Ik heb hem. eh, uh, Alex. Heeft. Ah, fuck. 3, 2, 1. Oh, je bent alleen. Kan je. kan iemand barden? Hé, hey, iemand barde even voor jullie leiden, kom op, hé! Hey. <laughs> kom, op, boys, bard, bard, bard. Ga ja, bard. barden, ga barden, ik, ik kom heb komen. geen barden. Ik ben ook geen bard nodig, gast. 20 gapples heb ik nog. Ja, gewoon blijven gappen joh, niks een eindje. Kan iemand gap, een paar gaps droppen? Ik ben Tegen de fans, guys, ik weet niet welke. Iemand was, iemand droppen. Oh, ja, scamp, ik scamp, scamp. ja, region, region Ja, absorb! Ja, Ik kom blijf daar, blijf daar! Pak de gaps! Nee, doe drink, Ja, je hebt meer gaps, je hebt meer gaps. Sneel. So. Sneel. Sneel. Ja, ik heb zijn... Door Relle, flutje. vloedje! Kom op, doe Door, door, door, door! door, door. Oké, okay. uh, ik wil gewoon een zo komen. Ja, doe maar region absorb. Hoe kom jij daar? Ja, ik ben er ingebouwd met hem, alleen... Niet zo'n heel fijn plekje, zeg jullie. Ik heb nog maar één strength. Yo, heeft iemand anders. Alex, kan jij straks je EC even sterk Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb. Ik, heb stop, cap, stop. ik kan op zo? Uh niet doen, niet doen, niet doen. Oh, hij gaat weg! Hij is eruit! Wat? Oh. Wat ver! The... Mijn keer is niet echt mega geweldig. Oh! Yo, hij is erboven, pak hem! Ja, ik heb hem weggiet. Hij prilt! Oh. Oh. oh, wow! Wat? Hij wil, hij wil. ja, ja, wil, de wil, de wil. De... ja. Oh, Lekker, lekker, hè? Oké, okay. yo, Buddy, je moet nu laatst naar Gelf, oké? Okay? ik heb, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb alles. Ik zit hier ook boven, alleen, ehm... Uh, heb sharp, moet... heb Ja. Eh, uh, strengt? Kan iemand streng doen bij mij? Ja, nee, niet nee doen. Ik, ik moet bij jou. Je... hij strengt, hij ja. strengt. Oh, oh wow. wauw. Ik ben niet. Wauw. Doe strengt, die man, strengt. Godver, de godver, de godver. Effe ja. Oh, jongen, jongen. Jongen, die guy, wie vraagt er zomaar om streng joh? hij ik niet eens nodig. Ja, ik ja, zit zo'n boven in fight, gast ik. Oh, wat is het? Je hier fucking boven fuck. Moet ik komen of niet? Uh, even kijken hoeveel dit jaar zijn we, check even. Eh, 7. 1 is in de base. 7, ja, doe het, doe het, doe het, do, do. kom maar. Naar achteren, dus naar achteren, dus naar achteren. Jongen, jongen, jongen. Yo, kan ik omhoog? Nee. Ja, dan kom je bij de bar. Ja, doe het, doe ga je nu zo Oké, okay, ik ga nu omhoog. 3. Ik weet ik weet het, ik Ja, let's go! Hou die test weg, hou die test weg, hou die test weg. Hou hem mijn hoek. Hou motherfucker, mee, hoek. Ik heb nog een heb ik nog hè? Iedereen bij, in het frontvies staan. Jongens! Let ja, we stikken hem, we stikken hem, we stikken hem. Hij staat. raad raad De Bart de de is weg. De Bart is de weggejaagd, zeg maar. Ja. ja, helemaal kut is. Okay, ik, niet, daar word ik, niet. Ah, ik moet even speedpolten man. En heeft iemand wat gaps voor me, ik heb vier gaps. Ik wil nog een keer met hem, man. Yo, bye Bart, Bart, Bart, Bart. Oké, okay, we gaan barden, we gaan, baarde, bent, we gaan sorry, barden. Nee, we kunnen nog niet op zo, we kunnen nog oh, niet. Ik kan zo, zo, kan zo, ik kan zo, zo. ik kan zo. kan nog niet, kan we kan hem ik kan nog niet. nu? Ja, we moeten even, even chucken, chucken, chucken, Oh, nog iemand is hierin. Combo, ze dus gaan met je tweeën. op Ja, meen je? Ja. Ik kom zo, Bart, ik heb veel barden. Dit is niet best dan. Ja, we gaan met twee bart, we gaan met v 1en In, oké. Oké, jij fluit je alles. Oké, okay, ik ben, ik ben opgestart. Oké. We hebben ook een bard. Oh, no, no. Ze hebben strengt in één keer, God! Ik ben met de Wat is dit, jongen? Wat is dit? met de met de Wat is dit, jongen? In één keer van 10 HP naar 0 HP en ik was vol HP. Godfud. Godver... Jeetje, joh. Je moet die part killen, jongen. Die part is als. Ja, nu moet je niet meer komen killen, of? Nee. Nee, Niet, niet Nien of zeven Godver... gaan boys. Nee, dat weet ik. Dat is nog wel Ik wil niet hebben. We hebben sowieso twee bards jongen. Dit is echt fucking unlucky. Nee, we hebben één bard man. No. Nee, twee, barden, twee bards twee bars. Ja, ik weet het. Oké okay, jongens, we moeten gewoon even fighten. uiteindelijk gaan ze we wel even mee ik Moet je bard killen bro. Kom oh, niet, is zo gay jongen, drop worden. Iemand in de corner? Ik ga het uitbrengen. Lekker, Alex. Ah, Eén hey, is daar niet, hè. Hij uh, pullt met mij. Dat kan hij niet. Gaat hij heel dood? Ben je het, of niet? Ja, ik ben het wel. Maar dus word ik worden kort 2-1 tegen de tijd, dus we een beetje vervelend. Ja, we gaan niet kaart dood. Ik wil gewoon mijn okay, effect okay, niet verliezen. Oké, die strengpoel, ben ik dood. Ja, we hebben ze voor mij. We gaan ook mijn gap Oké, okay, ik ja, moet... Ja, ik, ik ben dood, ja. Streng, we kunnen even Nee, we kunnen niet even om. Ja, ik, ik ga jongens, ik moet verloren. Ik heb, effect ik heb al mijn hey, effecten kunnen wegdoen, ik heb al mijn effecten. je bent 5.5 hè? Ik weet het, we zijn hier met 3 met nog normaal. Ja, ik, ik sta wel een beetje te kutten bij die beesten. Nee, ik ga weg alsjeblieft. Ja, jullie gaan niet reden bol. als Nee, ik weet het maar. maar, we willen... Als jij je zegt naar boven, dan kom ik al naar boven als ik moet. Ja, je kan nu naar boven komen. Ja, ik ben er bijna. Oké, okay, ik kan nu omhoog gaan, zeg wanneer. Ja, ik ga. Uh, kan je uh, Ja, doe. anders! abraast. Oké. Aadop, oké Ik Moet ik Bart stikken, bro? Ik ga dat. ik, nee, ga poppen. Oké, okay, hij is helemaal op het dak. Ik heb hem echt laten shaken. Test, Poké down. Die Barty die holt geen effects, niks. Hij is waarschijnlijk nog aan het even homen. Laten ze hoeveel moeilijk gap chicken. Oh hun hebben twee bars. je moet nu verder op die We moeten één van hun droppen bro Ik heb ook geen pots meer Ojo, oh, ik ben helemaal beneden ja. Hey man, hun spelen het vies man Ja, dit is heel kut, Oké, okay. Dit is echt het viesste wat ik ooit heb gezien Alex, Alex, doe slash hub Zodat je al je arrow's weg zijn Zorg dat je weggaat Ja, doe stage hub, dat je arrow's weg zijn Alex slash hub, slash hub, slash hub Eén seconde, oké okay, top Ik kan nu afhoven, ik kan nu even. En voel invus, ja ga even voor me. Oh wacht, ik ben alleen okay. met die thuis nu. Lekker Is Alex, lekker Alex. Alex. Lekker Alex, ik hou bezig. Is er een bard of niet? Nee, nee, nee, sorry man. We kunnen echt niet meer barden. Ik ben op home. Lekker man. Ik ben dood. Bye. Nou, gast. Pussy bard, ouwe. Ja, vooral die. Ik ga deze 1v1 nooit winnen. Ook niet. Pussy bard, man. We hebben twee bars man. Wow, man. Godverdomme, man. Ja, ze hebben oh, een effect gedaan. We blijven vier die dus dat is op zich wel goed. Ja. Hé, hey bro, nu gaan ze fucking. En misschien ik zei ze dat hij gewoon 1v1 laat. Fucking, dat hij echt niet deze ziel. Twee bars jongen. Fucking pussy. Wow, deze is zijn helm Wow! Wat Oh bro, ze zijn zo shit, jongen. Bro, wat is deze shit? Wat was hier eigenlijk. De ze zijn zo shit, jongen. De zijn echt shit. Nee, ik droppen. Ah, zo shit. Ze zijn gewoon sneeuw. Ze spelen heel sneeuw. Nou, het is echt, ze zijn zo shit. Teraf, en ik nog even de stream van Thijs. En we hebben gewoon alles uitgepraat. Um, en inderdaad, ja, weet je. Ze gingen misschien altijd wel in safe rooms enzo. Maar uiteindelijk hebben ze gewoon ver gewonnen. En ik was een beetje aan het memen in zijn chat. Weet je, doe alsof ik boos was, maar hij was best wel lachen. Shut daar Thijs, kijk zeker zijn kanaal. Het staat in de beschrijving. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat zeker een like achter, dat zou heel tof zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!